Welkom bij je dagelijkse overdenking van Joyce Meyer. Leuk dat je er bent en even de tijd neemt voor God. Jouw overdenking voor 5 oktober. Je kunt alleen zijn zonder je eenzaam te voelen. Het Bijbelvers voor vandaag staat in Deuteronomium 31, vers 6. Wees sterk en moedig en standvastig. Want het is de Heere uw God die met u meegaat. Hij zal u niet loslaten en u niet verlaten. Eenzaamheid wordt dikwijls ervaren als een innerlijke pijn, een vacuüm of een verlangen naar genegenheid. De bijwerkingen ervan zijn gevoelens van leegte, nutteloosheid of doelloosheid. Er zijn veel oorzaken van eenzaamheid, maar veel mensen realiseren zich niet dat ze er niet mee hoeven te leven. Ze kunnen de confrontatie aangaan en ermee leren omgaan. Het is belangrijk te beseffen dat enkel omdat je alleen bent, het niet betekent dat je eenzaam of verlaten zou moeten zijn. Het is niet altijd mogelijk om het alleen zijn te vermijden. Maar er is een manier om je niet te laten teneerdrukken door eenzaamheid. Gods woord zegt ons om sterk en moedig te zijn, want God is altijd bij ons. Lichamelijk kun je alleen zijn, maar dat betekent niet dat je eenzaam hoeft te zijn, omdat in de geest God altijd bij je is. Hij zal je nooit loslaten, nog jou verlaten. De volgende keer als je eenzaamheid in je voelt opkomen... dan verzoek ik je dringend om aan Deuteronomium 31, vers 6 te denken. Proclameer hardop dat God met je is en begin met Hem te praten. Wanneer je ruimte voor Hem maakt, zal zijn aanwezigheid je leven vervullen. Je hoeft niet eenzaam te zijn als Gods aanwezigheid altijd bij je is waar je ook gaat. Laten we samen bidden. Heere God, ik ben zo blij dat u altijd bij mij bent. Ik weet dat ik mij nooit eenzaam hoef te voelen met u aan mijn zij. Amen. Bedankt voor het luisteren. Ben je er morgen weer bij? God zegene je en tot morgen.